Ik ga jou mijn geheim verklappen. Ik ben 40 jaar en ik krijg zo vaak een reactie hoe het komt dat ik nog maar weinig rimpels heb. Ik merk al het is een beetje ongemakkelijk om dat van jezelf te vertellen, maar oké, okay, ik ga vertellen hoe dat komt. Nou, we gaan het vandaag hebben over mijn favoriete hobby en favoriete producten. Mijn favoriete hobby sinds een aantal jaar is strijken. Nee, nee, nee. Niet kleren strijken. Nee, mijn lijntjes wegstrijken. En weet je maar welk product ik dat doe? Van Lacoline, het Eyelift Essence Serum. Ik zal je ook meteen laten zien hoe ik het aanbreng. Nou, je hebt ongeveer net zoveel nodig als een, een speldepuntje. En wat zo bijzonder is aan dit serum, is dat je het... Maar ik moet nu proberen en te praten en het op te brengen. Ik dacht dat vrouwen twee dingen tegelijk konden, maar het wordt dus wel minder makkelijk. Je brengt het dus eigenlijk van binnen naar buiten aan en je doet het boven, dus echt waar het bot zit. En beneden ook, en dan mag het, ik heb niet zo'n gevoelige ogen, dan mag het dus best dicht rondom de ogen. En wat het fijne is aan dit serum... Het gaat eigenlijk direct als een je werken en strijkt zo je rimpeltjes al gladder. Een serum werkt ook altijd in de diepere huidlagen. Dus het gaat dieper in de huidlagen werken om daar die werkstoffen vrij te geven. Het werkt al aan de versteviging van de huid en aan de rimpeltjes. Die breng je altijd als eerste aan, want je wil dat het serum zo diep mogelijk eigenlijk in de huid wordt uh, wordt opgenomen en daaroverheen breng je je oogverzorging aan. Ik ga ze even pakken. Uh, dan heb je dus een ooggel. en die kun je heel goed gebruiken voor als je wallen hebt en je hebt ook een, een oogcrème. Dit is ook een hele speciale, dus de Eye Definition en daar zit zo mooi. Even kijken, dat ik hem goed laat zien een applicator op en dan ga je hem eigenlijk, die voelt ook koud aan en koud werkt ook al meteen liftend en die ga je eigenlijk zo aanbrengen, ook weer van binnen naar buiten en die mag je dus ook onder de ogen aanbrengen en die werkt dus ook al meteen liftend en werkt dus ook om de rimpeltjes te verminderen. En wat ik nou zo fijn vind aan de Laculine oogproducten, ja natuurlijk het resultaat, maar ze zijn ook heel erg specifiek. Dus de ene persoon heeft wallen, daar is de oogsheil voor. Maar je hebt er ook een, een oogcrème voor als je donkere kringen hebt, wil je meer op de rimpeltjes werken rondom de ogen, kun je de oogcrème gebruiken. Dus eigenlijk voor elk oogprobleem hebben hun een product. Dus daarom is het ook van het hele merk Lacoline de best verkopende producten. En ook al hebben we hier andere merken in de salon, nee, nee, nee. Bij mij komt er alleen maar van de oogproducten, de Lacoline oogproducten in mijn badkamer. En waarom? Nou ja, je ziet het wel hè. 40 en toch nog bijna geen rimpeltje.